Door vanuit liefde los te laten, ga jij ervaren hoe je ongeacht de omstandigheden je die je hebt meegemaakt, jouw hele wezen kunt opschonen en je vrij kunt voelen van ballast. Ook als deze oefening pittig voor je is, vraag ik je om door te gaan. De transformatie die kan ontstaan is van onschatbare waarde. En je krijgt enkel wat je aan kunt, en nooit meer dan dat. Ben jij er klaar voor?